Dat alles wat we toen bedacht hebben, in uiteindelijk geen werkelijkheid wordt. Dat geeft ons een ruimte als we een pilot als gemeente uitvoeren, om even niet zo erg naar die eisen te kijken. De ruimte om te experimenteren is uh, cruciaal. Innovatie, innovatie, innovatie steunen. Dat ze dan zeggen van oké, okay, dit ging niet zo goed. Dat is alleen maar goed, want dat hoeft Hengelo of Enschede of Zwifterband of Bronte ja. zich niet meer aan diezelfde steen te stoten dat er ook iets heel spannends in zit voor bestuurders, wethouders, colleges, maar ook voor de gemeenteraad erop vertrouwen dat hun bevolking wel het goede wil met de stad. Zodat in ieder geval er wel duidelijk is dat je het serieus hebt overwogen. Eigenlijk heel veel vanuit de angst vanuit burgers wetten worden gemaakt. Bestuurders moeten ook nee durven zeggen. Al 25 jaar geleden nee hadden gezegd, dan hadden we nu niet een stikstofprobleem gehad.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 Meer ja. diversiteit, ja. want het wordt weer vanuit één oogpunt uh, bekeken. En daar moeten we heel erg mee oppassen. Ja. Zo zijn er denk ik wel duizend voorbeelden die we gewoon kunnen gebruiken. Dat we elkaar weer opzoeken en ook ideeën uitwisselen. Dan mogen jullie raden welke dierensoort konden die schoolkinderen het best herkennen. Ja, de Pokémonkaartdieren. Mensen binnen buiten verleiden en elkaar laten ontmoeten. Uh, jullie zeggen dat jullie de gezondheidsverschillen willen verkleinen van jongeren, waar moet het vandaan komen? Meer uit Den Haag of meer uit de provincie? En als we naar de gezondheidsverschillen nu in deze provincie kijken, die, die zijn gewoon veel te groot. Maar als wij een gemiddelde provincie worden waar de gezondheidsverschillen iets minder extreem zijn als hier, dan, hebben kinderen, dan maakt het minder uit in welke wijk je wordt geboren, hoeveel kans je in het leven.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 Hoe betrekken we de jongere generatie bij het meedenken over uh, beleid en regelgeving? Wat voor nieuwe innovaties je zou kunnen doen om ja. nou, een plek veiliger, prettiger, et cetera te maken. Dus extra grote reden om jongeren naar de stembus te lokken. Maar hoe doe je dat? Dus we hebben bestaanszekerheid nodig voor het realiseren van meer democratische betrokkenheid. Maar we hebben ook democratische betrokkenheid nodig voor het realiseren van meer bestaanszekerheid. Dus, dus zoek naar de plekken waar de mensen zijn en, en bevraag hen daar ja. uh, op wat ze nodig hebben.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 En in het dorp hebben wij dorpsbelangen. Dus er komen 70 tot 100 mensen komen er op een avond. En die gaan met elkaar discussiëren over het dorp, uh, in elkaar, of hoe ze dat willen doen. Gebiedsgebonden bijdragen, daar worden ook de inwoners op uitgedaagd om met ideeën te komen. Specifiek de crowdfunding, dat, uh, dat sprak mij wel aan. Zeker als er ook mogelijkheden zijn om ideeën uiteindelijk echt te gaan uitvoeren, dan, dan komt dat in een versnelling. Eh, ook in Flevoland 2050, meepraten. Dat kan maar waar ligt de beslissing dus ik voorzie dan juist dat er weer uh, boeren nou ja, meer lef tonen om, uh, om meer land te beheren we hebben hier landbouw en daar wonen en daar water dat gaat door elkaar heen lopen en dat moet elkaar versterken want het wordt weer vanuit één oogpunt uh, bekeken de vraagstukken van morgen moeten we niet oplossen met de technieken van nu maar moeten we gaan innoveren